We zijn hier vandaag op de regenwoogschool in Nieuwendijk, omdat Koen uit groep 1-2 de prijs gewonnen heeft met een kleurklaafwedstrijd. En de les is net voorbij. En wat vond Jusje net ervan? Nou, heel erg leuk. Boer Johan die kwam met een koe in de klas met allerlei voedsel die hij zelf produceert op de boerderij. En de kinderen die konden bedenken, eet de koe dat wel of niet? Een uh, heel leerzaam project. Uh, uh, gelukkig dat Koen uh, deze prijs heeft uh, gewonnen. En dat wij uh, hiervan uh, gebruik uh, kunnen maken met uh, 50 uh, kleuters. En uh, ja, boer -Johan die deed het hartstikke leuk. Uh, uh, de kinderen waren heel enthousiast en werden erg betrokken bij de les. Dus uh, als je kans ziet om uh, boer -Johan een keer in de klas te halen, doe dat dan. Dankjewel! Mooie review!